Allemaal. Marissa en ik hebben de laatste tijd weer lekker geshopt bij allemaal winkeltjes, want we hadden allemaal dingen nodig voor onze herfst- en wintergarderobben alvast. En uh, nou, we dachten, het is alweer eens tijd voor een gezamenlijke shoplog. Of hoe noemen we dat gezamenlijke? Een oh, gezamel, gezamel shoplog. En dat is echt best wel lang geleden dat we dat hebben gedaan. Ze we hebben geshopt bij diverse winkeltjes, zoals de Primark, de H&M, uh, bij Josfi. Ja, we gaan het allemaal aan je laten zien in deze video. Nou, ik begin even bij de H&M. Ik wilde in eerste instantie niet per se de H&M inlopen. Maar nadat we iets van drie keer langs de uh, hoe het, etalage zijn gelopen, toen zag ik de hele tijd een paspop met een nep leren broekje aan. En toen dacht ik, ja, ik wil hem toch even passen, want hij ziet er super vet uit. En dat is dit broekje. Het is dus een nepleren broek die wat korter is. Hij ja, komt wat uh, en wat wijder. Dus het is, het is net geen culotte, maar ja. wel een beetje die. Ik zou het zo. eigenlijk misschien eerder een pantalon noemen, pantalon. maar dan in nepleer. En ja. dat toch, het zag er echt super vet uit. Ja, het zag er echt heel cool, een beetje relaxed uit. Ja. Terwijl het toch wel echt een leren broekje is. En uh, ik heb hem even gepast. Ik vind dat hij bij mij wat aan de korte kant is. Maar ik denk dat ik dat wel een beetje kan compenseren met een laarsje met wat hogere... Een wat hoger laarsje eigenlijk. Ja. Nou, deze broek die kost 29,99. En ik zag ook nog een hele leuke trui. Of nou ja, ik zag een hele leuke trui. Larissa wees me eigenlijk op deze trui. En het is een grijze, lekkere, nonchalante, beetje oversized sweater. Ik vond hem ook heel erg leuk staan op dit nep leren broekje. Maar ook gewoon eigenlijk op elke broek of op rok. Kan die gecombineerd worden. Dus ik vond hem echt super leuk. Ik heb hem ook al een keertje gedragen. En deze kost 29,99. En ja, het kaartje hangt er nog in. Want ik was hem vergeten eruit te halen. <laughs> Gaan we nu verder naar Primark. Daar hebben we ook weer het een en ander geshopt. En het allereerste is wat ik nu aan heb. En het is ook een super chille trui. Met van die... Gaten die erin zitten. En weer streepjes. Zoals jullie weten ben ik gek op streepjes. En ik denk dat dit een hele goede koop is. Want ik heb hem pas een paar dagen. En ik heb hem serieus echt al twee dagen aangehad. En uh, ja, super lekkere trui. Heel blij mee. En deze was 13 euro. Dan hebben we allebei dezelfde broek nog gehaald. En dat is dit broekje. Het is ook een pantalonnetje weer. Maar dan van stof. En hij voelde echt super goed aan. De kwaliteit ja. is echt hartstikke uh, echt prima. Wat dikker voelt deze digger. aan? Dikker. De prijs is ook iets hoger, zeker voor uh, Primark standaarden. Deze was namelijk 19 euro. Maar het is zo'n lekker loszittend broekje voor als je een keertje die skinny jeans niet aan wilt. En het heeft een lekkere relaxed fit. Ja, als is hij wel echt super hoog en high waisted. Ja. En heel mooi sluit hij aan. Er zit ook zeg maar een riempje bovenaan. Dus het is geen baggy broek of zo. Geen baggy ja, pantalon. Maar inderdaad, ik vind het prijsje gewoon prima. Maar inderdaad, vergelijkend met andere Primark dingetjes is hij wat hoger. Maar ik vind dat je dat zeker ook echt ziet en aanvoelt. Dus dit is wel een hele, hele leuke. En hij heeft zakken trouwens. Ja, dat is echt een plus. Maar het volgende item waarvoor ik heel graag naar de Primark wilde is een nieuwe badjas. Ik had echt een nieuwe nodig. Ik heb een tijdje geleden, volgens mij net voor de zomer, mijn andere of mijn vorige badjes weggedaan. Uh, die was ook lekker fluffy met van die oortjes. Die heeft het heel lang volgehouden. Maar um, die was toch wel aan vervanging toe. Dus ik ben weer gegaan voor een hele leuke, lekkere, fluffy witte badshel. Hij voelt echt super zacht. Maar deze keer heb ik gekozen voor een wat normaler uh, model. Zonder oortjes of wat dan ook. En deze is wat langer. Dat leek me ook wel heel erg lekker. Super lekker. Dus ik ben zo ontzettend blij dat we deze shoplog nu gaan opnemen. Want dan kan ik het ja. eindelijk in gebruik nemen. Want ik wilde hem nog een beetje soort van netjes houden in dit leuke strik. Voor doen. de video. Voor de video. Dus nadat deze is opgenomen. Maar ga ik hier lekker uh, in knuffelen Oh en de prijs 12 euro Dan hebben we ieder een paar met visnet sokjes uitgekozen En dit zijn niet zomaar visnet sokjes Deze hebben glitters er doorheen verwerkt en wij hebben de zilveren glitter gekozen, maar ze hadden ook blauwe glitters. Ja. En het leek ons wel heel erg leuk om een keertje wat anders te doen dan de gewone visnet. We vinden het altijd leuk om dat te laten zien bij je enkel, gewoon een klein stukje. En dan met die glittertjes is het extra sparkly, dus extra feestelijk als je naar een feestje gaat of met de feestdagen. Ja, of... precies ja, inderdaad. Elke dag van de week of, uh, eigenlijk kunnen glitteren. Kerstfeestjes is dat wel heel erg leuk om te doen. Ze kosten 4 euro. Oh. 4 euro en dan krijg je twee paar. Oh, inderdaad. We hadden in principe kunnen delen. En ze hadden trouwens nog meer leuke panties. Ze hadden ook zeg maar die visnets. En dan zitten er van die glittersteentjes echt opgepakt. Oh, ja. Zoals Kylie Jenner of zoiets. Ja, ze zag op zich ook wel grappig uit. Alleen dat is iets meer onze stijl. Net iets meer... Uh, iets subtieler. Casual, en okay. subtieler. We hebben heel veel dingen hetzelfde gekocht. Um, zoals deze broosjes. We zagen eigenlijk op een gegeven moment een jasje hangen. En die had hele leuke uh, broosjes erop. Of speltjes zijn het eigenlijk. Met een planeet en een maan. En toen vonden we het setje en daar zit dan ook nog een oogje bij en een, een, een, uh, wat is het? een ja, kompas, een kompas. en je krijgt dus vijf van die pinnetjes voor 4 euro en het leek ons wel heel erg leuk om dat gewoon op een jasje te pinnen of op een ja. trui en we zijn nog niet klaar met dezelfde spulletjes laten zien want we hebben het volgende item ook allebei genomen en dit is een dual usb charging cable. We nemen altijd een powerbank mee in onze tas omdat onze telefoon het anders niet red. en dan altijd de kabel van de iphone mee maar die is best wel groot dus ja. we dachten dit is handig, want die is iets kleiner. En bij het afrekenen van spulletjes word ik altijd verleid om toch nog eventjes een allerlaatste ding mee te pakken. Maar deze keer ben ik wel heel erg blij met de keuze. Want ik zag namelijk dat ze um, dit inpakpapier hebben met een marble print. Het is een beetje wel een aardig grijze print voor marble. Meestal zie je ze wat witter. Maar desondanks vond ik hem nog steeds wel heel erg mooi eruit zien. En uh, er zit op 9 meter. Oh nee, 6. Ik hou hem verkeerd op. En dit was maar 1,30 euro. Super goedkoop, goedkoop vind ik dat. En uh, ja, ik dacht... Het, het is wel echt heel leuk. Ja, dus uh, heel erg blij met deze. Volgende item is niet per se nieuw. Misschien herkennen jullie hem nog wel. Dit is de broek waar ik van de zomer uit ben gescheurd toen ik zeg maar uit een auto ging. Dus ik ben er niet... Ik stapte uit een auto, bleef haken en toen scheurde hij. Ik ben er niet per se uitgescheurd, maar ook weer wel. In ieder geval mijn hele kont hing op het internet, laatst ik een uh, figuurlijk. En hij was dus echt gewoon bijna niet te redden. Dus had zo'n enorme grote scheur in. Maar ik vond het super zonde om hem weg te gooien en om een nieuwe mom jeans te moeten kopen. Dus wat ik heb gedaan is na maandenlang uh, hem op de kast te hebben laten liggen, toch heb ik mijn naaimachine erbij gepakt en ik heb hem gefixt. Dit is hem! Ik ben er zo blij mee, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb hem hier gefixt. Ik kan de broek gewoon weer helemaal aan. Ik ben er super blij mee. Uh, dus eigenlijk, ja, dit is niet per se dus een een nieuw item voor deze deze shoplog. Maar het is wel voor mij een nieuw item. En zo Star al heel leuk zei je eerder. Hij is Reborn. Ja, ja, dus als je ook een keertje uit je broek bent gescheurd of iets dergelijks, probeer het altijd eerst te maken. Ja. En dan pas eventueel weg. Doen. Het scheelt je nou moeite met zoeken weer naar een nieuwe broek. Want ik zweer dat je moms zijn best wel lastig om te vinden. Ja. Degene die echt goed bij je staan, en die flatterend genoeg zijn. En het scheelt me heel veel geld, want ik weet niet hoeveel dit ding was. Ik denk 50 of 60. 65 euro, anders zou ik het opnieuw moeten betalen. En nu hoeft het niet. Money's. <laughs> in de pakket. Nou, laatst is er een pop-up-store van Josh V geopend in Amsterdam. Die zit er dus tijdelijk tot en met 14 oktober. Dus je kunt er nog bezoeken. En ik weet niet of je Josh V kent, maar je kunt het verkrijgen online en in de Bijkorf en in andere kleine winkeltjes. Er is eigenlijk niet echt een Josh V store maar nu dus wel, de pop-up-store. Dus dat is super leuk. Ik weet niet of jullie het meer kennen, maar. Uh, zo schrijf je het. En wij hebben wat moois mogen uitzoeken en dat gaan we nu laten zien. Zo heb ik hier deze broek. Het is een nepleren broekje, lakleer. Dus echt lekker opvallend. Kittig. Ja. En ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij, zit, hij is niet high-waisted, maar hij zit wel redelijk hoog bij mij. En hij komt helemaal tot de enkel en hij zit super strak, want het is echt uh, een echt skinny. Maar hij zit wel comfortabel, omdat aan de binnenkant zit uh, rekbaar stukje stof aan de binnenkant van je benen. Dus hij beweegt wel goed mee. Aan de bovenkant zit ook nog een elastiek. En dan gaat hij dicht met een ritje aan de zijkant. Dus ik vind hem echt super vet om gewoon te dragen met ja, eigenlijk alles. Een blouse, een t-shirt, een lekkere grote trui. Maar ze zei net al van, eigenlijk in elke combinatie zie je eruit als een rokje. <laughs> dus ik vind hem echt super vet. En deze kostte 199. En bij Tara's broek heb ik een bijpassend rokje gevonden... En dat is deze. Het is dus dezelfde glimmende lakstof. En het is een alleen rokje met een rits aan de voorkant. En dit zijn vier ritjes. En het maakt hem echt super stoer. En het leek me wel heel erg leuk om deze gewoon te hebben. Zodat Taan en ik ook een soort keer van matching, matching gekleed kunnen gaan. En het is gewoon echt een super leuk rokje. Zoiets had ik nog niet in de kast liggen. Hij is echt, ik vind hem ook best wel sexy. En, uh, de pasvorm is ook echt heel erg goed. Die zit, hij valt heel erg mooi. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik vond het weekend al aangehad. En deze was, dacht ik, 9, 99. Nou, wat ook super leuk is, is dat je in de winkel ook een speciale machine hebt staan waarop je kledingstukken kunt laten borduren. Dus echt laten customizen. Mochten wij ook doen. En uh, we hebben allebei gekozen voor het, woord, voor het woord Endless Weekend. Yes. En ja, ze nog gewoon heel erg leuk. Ik heb gekozen voor dit super fijne basic zwarte shirtje. Het is echt een super fijn model met een beetje wat uh, wijdere mouwtjes. Die zijn opgerold. En rondom de kraag heeft hij zeg maar wat gaatjes. Dus ja, dat is helemaal mijn stijl. Ja, een ja. beetje damage-stijl. Vind ik echt heel erg leuk. En uh, super fijn basic shirt. En ik heb hierboven, dus op de borst, zeg maar hier, best wel classic. Plekje heb ik. Uh, en dit dus weekend een van die hele Speelse letters laten borduren. En ik vind hem echt super gaaf. Ik heb dit shirtje trouwens ook in um, een paar video's geleden gedragen. En ik zag dat het een paar van jullie het al opvielen en helemaal geweldig vonden. Uh, dus het is niet zeg maar officiële Endless Weekend merchandise. Ik heb het er zelf dat met te maken. Het zou echt zo vet zijn wel. Maar het maar... is inderdaad wel iets wat zeg maar in onze stijl is van wat we heel erg leuk vinden. En ik kan me inderdaad voorstellen dat jullie iets hebben van ik wil hem ook. Want hij is gewoon heel erg tof. <laughs> maar ja, ik ben er echt super blij mee. Dus uh, dit shirtje is gewoon super vet. Zo. Volgens mij was dit shirtje 70 euro. Ja, dus echt een super goede basic. Ik ben je echt uh, heel blij mee. En hoewel ik eigenlijk natuurlijk ook een Endless Weekend shirt zou moeten hebben. Heb ik toch voor iets anders gekozen. Namelijk dit jurkje. Deze is gemaakt van 100% zijde. Er zitten nog kanten, details zitten erin. De onderkant is een beetje doorzichtig. En hij is gewoon super sexy, maar ook wel heel... Uh, hij hoeft niet precies wel... sexy te zijn. Ja, maar hij op... is ook heel veelzijdig. Ja, je okay. kan hem op heel veel manieren combineren. George had hem tijdens de opening aan met een lekkere grote trui erop. Waardoor het net leek alsof ze er een rokje onder had. En dat zag er super leuk uit. Ik kan de leren, lak -leren broek die kan er ook onder dragen. Of gewoon als jurkje gewoon zo. Het shirtje erop, het shirtje eronder. Nog. Ik vond hem echt super mooi en de kwaliteit is ook echt heel goed. En deze is wel wat duurder, deze kost 169,99. En dan heb ik. Hieronder ook nog en dus Weekend erop laten borduren. Wel in een iets minder speelse tekst dan die van Larissa, maar wel iets wat er helemaal bij past. Dus nogmaals, dat hebben we uit de pop-up store van Jos Die zit in Amsterdam op de racestraat 14 en die zit er tot 14 oktober. Dus als je de kans hebt om even langs te gaan, zou ik het zeker even doen. Dan heb ik nog een pakketje binnengekregen van Lofies. En uh, ik heb hem nog niet uitgepakt, dus ik dacht het is wel een leuk idee om het samen met jullie uit te pakken. Dus nieuw erg benieuwd. Dit is het eerste item. Ik zal hem heel veel uit het plastic halen. Het is een trui. Met, <laughs> uh, <laughs> Het is een, uh, een trui met metallic paars roze glitters mm. erin. En het is een oversized model. Heel leuk. Dan heb ik hier... Dan heb ik hier een sterrenbroekje van Fluweel. Hij is blauw met een beetje beige-achtige sterren. En ik had deze broek bij een meisje gezien toevallig. En ik vond hem heel erg leuk staan. En Larissa zei ik van... Ze had hem niet verwacht bij mij. Nee, ik heb het gevoel dat Tara wel een beetje uit haar comfortzone is gegaan. Uh, maar ik dacht, stellen. het leek me, me gewoon heel erg leuk. En soms moet je ook wat nieuwe dingen proberen. En ik zag hem gewoon helemaal voor me. Met gewoon een simpele zwarte trui erop. Gewoon een simpel outfitje, maar dan ineens bam... Dan ja. is je eyecatcher ineens je broek in plaats van je trui of iets anders. Ja, nu ook steeds. We richting de, de kerst en de feestdagen gaan. En dan vind ik dit ook wel heel erg leuk te bijpassen. Weet je wel, van die sterretjes. Het zijn net soort van gouden sterretjes. En uh, het is lekker fluweel, dus ook een beetje cozy. Dus ik vind het helemaal leuk. Ja, ik, ik weet nog niet uh, hoe ik het echt precies ga combineren. Dat wordt misschien een uitdaging. Volgende is dit fluwele shirtje. Echt wat een kleur, hè? Ja, het is ook weer lekker cozy. Weer dat fluweeltje. Dus... Uh... Zij zijn helemaal klaar voor de herfst en winter, heb ik het gevoel. Ja. Maar het is echt een mooi kleurtje. Ja, het is warm. echt vet, hè? Ja. Mm -hmm. Maar goed, hij heeft een klein colletje en dus korte mouwtjes. En het leek me gewoon heel erg leuk om deze ja, te dragen met uigaan. Misschien, misschien is dat een beetje warm. Misschien gewoon in daily life. Maar ik vind hem, kijk dan, hij is zo Ik opvallend. denk dat het ook heel mooi is bij um, blauwe jeans. Weet je wel, deze heel blauw. Kijk, oh ja. dus voor deze kleuren kunnen we heel fris bij elkaar ja. staan, denk ik. Dan heb ik hier een broekie en uh, deze onderkant is gerafeld en uh, Larissa weet dat ik eigenlijk een tijdje lang best wel anti-onderkant en rafelonderkant was bij broeken. Omdat ik het gewoon heel erg uh, piraatachtig uh, en sloerig vond staan, zo van je broek is kapot. Dus ik begreep hem even. Je broekensupporter, wij ja. dragen allemaal dingen met scheuren en dingen erin. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt met een beetje piraten vibe. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben heel vaak ben ik gewoon best wel dat ik denk, uh, ik begrijp dit niet. En dan ineens, oké, okay, nu vind ik het wel leuk. Dus ik dacht, weet je, ik ga er gewoon voor. Het is gewoon voor de rest een simpel, lekker zwart broekie. Ja, een beetje en faal. Aan de onderkant zo, maar misschien nu, omdat het najaar is, dat ik het meer kan accepteren. Dan doe ik een lekker laarsje onder en dan uh, is hij good to go. Wow. Ik heb het bekende model Jassie. Heb ik nu ook. Dus nu hoor ik bij The Club. The Club. Marissa heeft hem al in een beetje matleer. En ja, ik vind het gewoon zo'n leuk jasje. En ik weet dat ik dan in principe achterloop, omdat iedereen hem echt al heeft. Nee, maar het ligt nu echt maar... overal weer in de winkel, trouwens. Als je ik dit wil het ook hem gewoon vindt. Ja, en ik vind het gewoon, ik wil hem gewoon. Dus het leek me gewoon een lekker warm jasje. En hij zit er. Hij ziet er al goed uit. En ik hoop dat ik de goede maat heb besteld. Want dit is een M. En Larissa vertelt mij net dat zij een L'etje heeft. Mm -hmm. Dus misschien pas ik er wel helemaal niet in. Maar uh, ja, ik moet natuurlijk wel weer nieuwe jasjes hebben. Hij ziet hebben, er wel echt super mooi uit. Het, lijkt het is echt mijn nepleer, maar het lijkt, het lijkt er echt wel echt. heel erg ziet er echt uit. Ik vind het heel erg mooi eruit zien. En het fluffje lekker zacht. Ja, ik denk dat hij heel erg lekker warm is. Oké, okay, um, ik was nog eventjes vergeten mijn nieuwe Nikes te laten zien. En dat wilde ik toch heel eventjes met jullie delen. Vandaar dat ik nu even in mijn eentje hier in beeld zit. En uh, dat zijn de Air Max 2017. Ik vind ze echt super gaaf. Uh, ze zijn gewoon lekker zwart en ze dus passen overal bij. En ze hebben echt heel veel air. En ze lopen echt niet normaal lekker. En uh, ja... Deze heb ik ook nieuw. Deze kost 170 en uh, ik loop heel vaak op sneakertjes. dus ja, kan ik mooi toevoegen aan de collectie. Tadaa! En zoals je dus ziet zie je echt R helemaal van voor tot achter, dat voel je echt als je loopt. En ik zou willen zeggen dat ik nog nieuwe soorten sneakers nodig heb, dat is niet helemaal waard, ik heb er best wel veel. Maar ik weet wel echt zeker dat ik hier echt super vaak heb gelopen. Dus laat even weten in de comments of jij ook helemaal fan bent van Nike. Nou, zoals je hebt kunnen zien, zijn we weer helemaal klaar voor het najaar. Tenminste, oh. nou ja, niet helemaal. Oh, bijna. <laughs> nee, ja. En niet te shopping. En mocht je onze vorige video nog niet gezien hebben... Ik heb namelijk mijn uh, kast opgeruimd om hem weer helemaal herfstproef te maken. Er is wat meer ruimte, dus ik kan ook weer echt wat dingetjes kwijt. Uh, dus mocht jouw kast ook nog opgeruimd moeten worden... heb je motivatie nodig en wil je zien hoe ik dat heb gedaan... Ga dan zeker eventjes de vorige video checken, want uh, ja... Dat is wel leuk, denk ik. Het dat wel heel erg lekker om je garderobe weer helemaal fris te maken. En dat je gewoon weer met volle moed aan een nieuw seizoen aan de slag kan. Yes. Uh, ja, ik moet het ook nog echt heel erg nodig doen. Dus uh, dat heeft me wel een beetje geïnspireerd. Ik heb mijn make-up laden opgeruimd en mijn herfstgeur erop opgeruimt. Dat mijn goal. Maar ik heb, ik heb het nog niet echt goed, uh, goed gedaan. Dat moet ik toegeven. Het was te veel werk. Maar dat komt nog wel. Dus ik zou zeggen, kijk die video en ook andere vorige video's van ons als je die nog niet hebt gezien. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei!